Dat is de Pooier, what the fuck, you... oh god. Zo, so, what the fuck. Politie. Prio 1, gevecht. Even kijken wat hebben we. Politie, brandweer ambten plaatsen. Oh, hij gaat er vandoor, shit. What the fuck. vervolging, uh, eigenaar van de autodealer gaat er vandoor. Politie, al laat laten zien. Mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP voor Amor. En dit is Wim. Alleen, uh, Wim is niet onzichtbaar. Maar Wim, uh, ja, je kijkt door de ogen van Wim vandaag. In een First Person, zoals dat heet. Uh, dat is een optie van GTA 5 zelf. Als je hem op de uh, Playstation 4, Xbox One of PC hebt geloof ik. Playstation 3 heeft die optie niet. Uh, vandaag in de T6. Uh, voor de mensen die het niet... Uh, uh, ja voor de mensen die niet weten jullie konden kiezen via instagram konden jullie kiezen t6 of motor first person nou daar kwam uiteindelijk t6 uit um, en ja voor de rest uh, dus geen bijzonderheid dit is t6 gemaakt door team mh um, ik hoor alweer een paar mensen huilen van oh, first person is stom doe het niet ja ik wat ik toen de vorige video ook al zei het is eenmalig zo eens in de zoveel tijd dat ik first person uh, um, doet dus uh, als je echt in de comments nu weer gaat huilen dan krijg je ook een reactie van mij uh, terug over hoe je bent aan het huilen um, ja dat is flauw maar goed hey, uh, wij gaan de straat op we zijn een zetbaar uh, we zullen even voor de zekerheid kijken als het goed is zie je nou goed we zijn gewoon een zetbaar en uh, voertuig doet het je hoort het toontje dat de deur open staat en we kunnen even snel kijken of van het doet hier wel en daar ook helemaal goed joh. Hey, um, we gaan vandaag wel een paar keer ergens op knallen, want zoals je ziet, dit is mijn beeld. Ik zie begroot niet hoe ver ik rechts ergens langs kan rijden. Ik zie niet. Ik zie niet veel. Dus uh, kijk deze bocht. Ik zou echt niet weten of ik nu dadelijk tegen dat paaltje knallen of niet. En ik heb eigenlijk ook geen idee of blauw nu aan staat of oranje zit te zien. Niks. Ik denk dat ik de bochten heel ruim neem. Ja, voor de rest uh, laten we er allemaal om afkomen. Uh, uh, waar gaan we op? Hier links op. Nou, we hebben even de T. Staan we deur nog open. We hebben de T6 gepakt met um, ramen. Je kunt ook kiezen om het uh, wit te maken, dus dat je niks ziet. Maar ja, mij lijkt het nu even handig als ik. Zeker een first person om... Uh, gaat die nou rechtdoor? Links staan voor aan de dochter uh, Mij lijkt het zeker een first person even handiger tot ik nog enigszins iets zie. Dus eh... Uh, ah, of er nu iets, nee, een auto links mee. van mij rijdt, dat heb ik geen idee. Stel ik ga nu naar links en knal ergens op, ja sorry jongens. Oh, vrachtwagen, sorry vrachtwagen. Ik ga even snel hier zo. Zo. Naar rechts rijdt wel een auto achter mij, maar, maar kan geloven naar rechts. Ja, hier tussendoor geen idee hoe ver ik rechts en links van die auto sta. Maar gaat helemaal goed komen jongens. Hier is mijn uh, city en uh, oftewel MDT ook. Uh, even kijken. Nou, je hebt de kaart, je hebt de eventuele melding, maar ja, daar staat nu niks in. Prioriteit kun je, classificatie, starttijd, plaats, postcode, straat, huisnummer, locatie, nummer op. Volg die ene instantie. Bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. We've got a driver under the influence and backlots too. Ja, een. ja gaan kijken nemen, komt op ons al is. Eerste melding van vandaag: bestuurder onder invloed van. Oh ja, duidelijk. 20.10. We hebben zicht op de verdachte. Ja. Oké, okay, we hebben beelden maar iets ik hoop het niet dan kan ik even met hem gaan babbelen hij ja, is moeilijk joh. maar goed ook wel eens leuk ik heb dus nu weer geen idee of blauw aan of iets nu wel dan kan ik mijn stopteken geven eens kijken sorry hallo mag even uitstappen voor mij Daarbij wij Goed, maar even blazen voor mij, want zo kunnen we natuurlijk niet uh, verder rijden. Ik heb het gevoel dat hij alcohol heeft gedronken, ik ruik het ook. En bij deze aangehouden is dat een schot of een knal? Uh, of een botsing. Ik hoop een botsing. Ik ben in ieder geval aangehouden voor rijden in onder invloed komen. Je bent niet de antwoord verplicht en dan met een collega, maar je gaat daar maar op de stoep staan nee, of De auto sleep ik even af, want die kunnen we hier niet laten staan natuurlijk. Dus, uh, Nou, jullie hebben dus al door is zegt schokken of ik ergens opknal of er van links een auto komt die mij vol in de zijkant gaat raken dat zien we dan wel. And so and and ja, lekker pik, dat voelde ik. We gaan links op. One, Lincoln, 18. Code Prioriteit 2 voor uh, pimping en sollicitation hij ja, is geloof ik gewoon prostitutie en eventueel tot ze met haar pooier uh, het geld gaat ophalen dus kunnen we beide aanhouden het is um, op de weg richting de pier daar rijdt weinig verkeer daar kunnen we mooi, uh, een mooie mevrouw in de gaten houden ik ga wel even vaart maken voordat de pooier al langs is geweest en wij niemand hebben kunnen aanhouden links vrij rechts vrij Links op, links vrij. Rechts op, links vrij. Oh, nou vlogen we al het stoeprandje. Links op, dan rijden we rechts. Auto, ja, keurig rechts vrij. Pak een fietspad even mee, hoppakee. Links vrij hoop ik, yes. Nou goed, hier zouden ze... Iemand staan. Daar zo. Ik zal even langs rijden naar de overkant. Wait for her one. Wait for one of the hookers to take her earning to the pimp. Oké, okay, geen idee wat het allemaal betekent, maar we draaien om hopelijk geen verkeer hier. En dan ga ik even snel hier we draaien. Want hier had ik best mooi beeld van hè? No? Oh daar komt ze. Komt ze op mij afgelopen? Kom naar me toe gelopen. Oeps, nou ik sta hier geparkeerd alsof ik uh, zit te chillen. Ja, jongen, ik heb zo de neiging om nu gewoon het beeld over te zetten op uh, third person, maar goed. Ze dus komt echt naar me toe gelopen. We gaan even fluiten, alsof we niks aan de. Wat ah, okay, zijn we allemaal aan het doen? Echt drie keer niks mee hè? Ik zie niks. Daar loopt ze, daar loopt ze. Oké. Okay. Kom niks, ik sta hier toch op een fietspad ofzo. Hebben we wat beter beeld, iets naar achter rijden. Dan krijgen we met hem mee. Ja daar. Sorry papa, ik ben naar uit dezelfde so mensen tekenen, oké. Okay. Dat is de pooier. What the fuck, you? oh god. Zo, what the fuck. Politie, we laten vallen. Mevrouw leeft nog, staan blijven, hier komen. Je hebt echt wel een ambu nodig hoor. Ik dacht echt dat hij vol door het hoofd ging. Staan blijven. Komen, stoppen. Hier komen. ze zijn met spoed eenheidjes erbij we waren net getuigen van een hoe heet dat een mislukte liquidatie de verdachte is wel uh, is wel nog uh, hier die ligt hier en de uh, de prostituee die uh, zit daar, wapens veilig zijn, nou, die is uh, goed geraakt, veel bloed verloren, ik vrees het, maar goed, we laten toch even al de ambu komen. collega staat daar veilig bij de uh, prostituee, We staan daar uh, haar te beschermen en erbij uh, te waken tot ze ook niet er vandoor gaat. Ik ga eventueel personen. maar we moeten natuurlijk wel een thumbnail. Bussen. Hoi! Ik weet niet of jullie haar ook willen helpen Nee dus oké okay. Goed, uh, jij krijgt een transportje En dan kan ik even meekijken wat ze hier uh, willen Hij uh, lijkt nog een leven Hij knippert met zijn ogen Twelve nul in there, twelve mm -hmm. uh -oh. One Lincoln AT oh, We've we got, got a stone police vehicle in Del Perro Beach. Want in de nek is hem fataal geworden. Het was het laatste schot wat ik uh, loste. Van de drie denk ik. Een bericht voor alle wagens. Een bericht, bericht voor, alle wagens. voor alle wagens. We hebben een person een car en Del Perro. Ja, ik kan hier weg nu. Hier zo, goed zo. No. Sorry, ik ga er vandoor. Blauw uit, een fotootje maken en door. Op en naar de volgende. Dispatch calling unit 6, hall 20. Citizens report an assault and battery. Copy that dispatch. Dat is verhoord. 6. All 20 non-lethal weapons to be employed. Respond code 3. pre 1 gevecht. Hier tussendoor. Rechtsaf. Rechts. Ja kan ik, ja dank je. Zou er worden gevochten meerdere mensen zouden wel wat wapens... Wij betrokken zijn. Uh, hier ze. Oh, god. Hé, hey, stoppen heren. Stoppen. Stop. Okay, deze. Meewerken. Stoppen. Goed zo. Uh, om ammetje te plaatsen. Lekker zeggen. Aangehouden. Medical aid requested en Del perro Beach officer's report an injured and in the civilian ambulance requested rockford hill respond code 3 ze eenmaal aanhouding eenmaal gewond uh, neergeknuppeld u um, wordt nader ik heb je voorwerp bij die je niet bij mag hebben ik ga je fouilleren kan je niet fouilleren en um... is aanrijden nou, ik kan een first person niet fouilleren meneer hoort u mij Denk het niet, hè. Goed. Je hebt hem goed uh, toegetakeld. kom maar even mee. Je gaat uh, hier een busje op knieën zitten. Een bericht voor alle wagens. een bericht voor alle wagen. wagen. Heb je transportje gevraagd? Nee. Ga je Prio 2. Ja joh, lekker pik om even snel te laten komen want dan kan je echt niet uh, als nog twee kilometer bijna Zo. hoi nou meneer gaat met mijn collega mij het bureau ik ben aangehouden voor zware mishandeling uh, en we zoeken verder uit waarom het was en Dus kijken we even of de Ambiant tot leven kan wekken. Zo niet, dan uh... nou goed dan is ze bij deze doodslag. Dan nou gaan we nog even de likes lijkschouwen laten komen. Daar zijn ze toch. Hun zijn tenminste wel snel. Net zo stakelwagen. Dat is allemaal zo opgelost. En dan komt de ambu. En... foto'tje maken en door. Hoi hoi. Even kijken wat hebben we. Rijdt alstublieft alsjeblieft. Prio 1. In ongeval uh, prioriteit 1. Op de snelweg ambulance zou ter plaatsen zijn. Veel te snel, rijd reed ik rechts op. Rechts er voorbij, niet zo'n slimme keuze tussen de twee vrachtwagens door, dan maar rechts vrij is, kom maar, bijna te plaatsen. Links af tussen de Volvo en de vrachtwagen door. Rechts staat stil, links staat stil, voor mij staat ook stil rechts op en dan zijn we te plaatsen even kijken wat hebben we politie brandweer te plaatsen echt een motor ambulance is met hem bezig blauw blijft aan Ja. even luisteren oi oi hoi, vertel oi kun je maar iets vertellen goed te zien of no idee, heeft de talk to the driver oké okay, meneer uh, ambulance persoon uh, weet u je moeten zijn. Het ziet er niet goed uit, hij, wil, hij zal uh, het overleven, maar uh, hij, heeft, uh, flink, uh, kritisch, uh, hij heeft een flinke kritische toestand. Ik moet hem nu naar het uh, ziekenhuis brengen. Oké, okay, is goed pik. Ciao. Hoi oh, snel. Hallo mevrouw. Alles goed met u. Vertel mensen, me wat is er aan de hand? Ik weet het niet, mijn, mijn remmen deden niets. Het was zo eng. Uh, ik probeerde echt tot stilstand te komen. Wat bedoelde precies? Uram deed het niet. Uh, ik heb hem gisteren gekocht uh, bij de autodealer. Hij, uh, zeg, hij zei met dat alles oké okay zou zijn met het voertuig. Oké, okay, heeft u misschien een adres of een naam van de autodealer? Oké, okay, uh, de naam of de cardealer is Los Santos Supercars. Oké, okay, Los Santos Supercars. OC heeft hij een adresje voor Los Santos LS Supercars? Misschien? Goedendag schotel. Oké, okay, we hebben een adres en dat staat in ons MBT. Jongens, de beste. Even gassen, blauw blijft even aan. Goed, we gaan eens kijken. De LS Supercars, daar zou... Uh, dus de auto's zijn gekocht, de remmen deden niet. Ja, dat... Ja, wat voor een uh, kwestie gaat dit zijn. Blauw gaat uit. En wij gaan gewoon even voor rood wachten, links of zo meteen. Dan zijn we al bijna. Ja wat kunnen we ermee? Ja, niet veel. Uh, we kunnen even kijken of het opzet was, maar ja dat. Als je het vraagt van heeft u iets gedaan met die auto, dan zeggen ze uiteraard gewoon nee. Dan heb hebben groen licht, je mag rijden, dankjewel. Het helpt wel echt die toeter, dat is wel fijn. Hier links is het. Los Santos Customs heet dat in online geloof ik hè. Zo, even kijken. Hallo meneer. Politie. Hoe kan ik je helpen agent? Um, een, of uw, een van uw auto's die u heeft verkocht is een paar uurtjes geleden of eigenlijk net involved, wat is involved in het Nederlands, betrokken geweest bij een ongeval. Oh echt? Nou, triest, heel triest. Het, het, het lijkt erop dat er iets is gedaan met de remmen. Gemanipuleerd, kunt u mij daar iets over vertellen? Ik heb echt geen idee, het spijt me schat, maar ik heb niet heel veel tijd. Oké okay, meneer, ik wil graag even binnenkijken. Is dat oké okay, uh, voor u? Whatever, oké. Okay. Zal mij wat verrekken, zegt hij. Um, ja, en nu? Search for evidence. Uh, Grieks zei, to collect evidence. X to cancel the search. Ja, um, ik zal je wel vertellen. Ik heb dit gister. deze melding gisteren al gehad. En dan gewoon niet voor een opname, maar zo voor mezelf. En ik heb uren rondgerend. Maar ik heb niks echt gevonden waarvan ik dacht, dit, dit is het. Dus ja. Dan kunnen we lang zoeken hè. Gaan we wel nog even doen. Ik ga niet meteen naar buiten lopen. Maar ik ga gewoon. Niks over slaan. Um, wat ik gisteren al had gedaan. was gewoon overal langslopen wat ik nu ook ben aan het doen, maar dat merken jullie niet. En de Griekse ei indrukken. Maar ja, en hier heb ik ook al gisteren gekeken. Maar ik ben eigenlijk naar iets op zoek wat opvalt. Het valt op dat het daar niet hoort te liggen. En... Um, ja dat dat vind ik gewoon echt niet en ik was al aan het denken um, wat is dit dit zweeft hè kijk eens daar heb ik iets ah ik heb hem dat was goed zoeken Zo, we zijn maar buiten je moet het maar weten het was een, een tool oh ik had er van shit wat de fuck zij achtervolging uh, eigenaar van de auto dealer gaat er vandoor nadat we bewijs hebben gevonden stoppen Ja, waar is hij nou? Daar nou, zo. Stoppen! Oké, okay, dit wordt een. Uh... Ah, hij is weggekomen. Oké, okay, we hebben bewijs gevonden dat het uh, bewust is gedaan. En hij uh, gaat er vervolgens vandoor. Pitje gegeven. Voet is iets gecrashed. Het is ook nog een dure. C En als alsjeblieft. Ah. Uh, Linksaf. Wat gaan we doen, wat gaan we doen, wat gaan we doen? Een bus, oké okay, dan moeten we hem pakken. Klim zetten. Oh god, hij geeft mij een pitje. Oké. Okay. erop in beuken uitstappen hier komen oké okay, gaan gaat niet werken collega's rijden langs de vito en de t6 in de achtervolging rechts er voorbij over de stoep vito doorrijden god voor sorry ja maar die rijden niet door hè? goed dan ben ik wel leidend voertuig bij deze ja nu gaan ze Dan ga je er langs en dan gaan ze gassen. Goed, ik ben leidend voertuig en dan laten we het bij. Rechts op, voor naar links af te gaan. Hoge snelheid. Je crasht, ga gaat door. Leg eens aan de klem. Nee dat werkt niet zo Uitstappen Hier komen we Godverdomme helemaal klaar mij. Waar ben je Ik weet niet wat er allemaal gebeurt Ik word geloof ik aangevallen door hem Ja oké okay. we zitten in gevecht met hem Liggen Zo lekker pik En terecht Zo Ja dat is de nade van first person Geen idee wat er gebeurde Ik uh, vloog alle kanten op we hebben hem eenmaal aanhouding net gezet. Uh, uh, nog uh, met een prio 1 uh, over naar het bureau voertuig in beslag genomen. En we hebben bewijsmateriaal tot de persoon daadwerkelijk uh, iets heeft gedaan met de remmen van het uh, wat uh, bij het ongeval uh, was. Ik vind hem dan nog netjes bij uh, staan voor de schade die ik uh, dacht te hebben bij de achtervolging. Nou, misschien handig dan. Serena even uitzetten. zo. Zo. Serena uit. Transportbusje is er. Neem hem mee, neem hem mee. Ja? Oké, okay, goed zo keurig. Hoi hoi! Nou, en dan gaan we langzaam en naar de laatste melding is het mooi geweest voor vandaag. Een beetje editen, een beetje um, knippen, plakken, weg snijden. En dan uh, kom je toch weer op een mooie tijd. Het is altijd even moeilijk in te schatten, want ik ben veel langer bezig dan het filmpje gaat zijn. Je bent soms 40 minuten bezig, dan crash je game weer, dan moet je weer een uur opstarten. En wij zo een uur verder of 40 minuten, wat ik zei. Maar dan komt er uiteindelijk maar een filmpje uit van 25 minuten. Dus uh, ja, dat uh, ik vind ik mooi brug voor alle wagen, bericht voor alle wagen. onderweg. Oké, okay. de melding uh, waar je mee moet opletten. Persoon met een wapen. Het zou wel hier links uh, zich bevinden. Ik heb goed uh, zoeken. Nee, ik heb geen zicht. Dat zeg dat altijd wel zo leuk. Oké, of heeft u een black heavy man? Ah, kut. Dat is een man. Daar zo, overkant. Even Rustig, rustig, rustig. Is dat hem? Male was het. Dit is een vrouw. Daar zo. Heavy. Ja, ah, hij is best heavy. What? Heavy, als een groot dik zwaar Oh, dat is is dat is is helemaal verkeerd. 0 0 het 0 hand laten zien. Oh, dit is toch moeilijk in first person schieten. 0 0 oh shit. 0 okay. Waar Waar komt hij? waar komt 0 Ah, hey, oh, dit is moeilijker dan ik dacht, joh. ik 0 ik ik 0 0 0 0 ik heb hem 0 0 0 0 doen? Wat de fuck is die? Ik zie hem niet. Ja, maar pot. Hij zit op mensen te schieten. Hij schiet op anderen. Ja, hij schiet op anderen. Aba, te vallen. Mevrouw weg daar, mevrouw weg daar. De, uh, twee slachtoffers gaan met goed brandweer een uh, ambu te plaatsen voor uh, de eerste hulp. Uh, la, na, laat de brandweer maar zitten en laat de ambu maar uh, komen. Um, ja dat ging even helemaal verkeerd. Eerst eerste keer scho ik schoot twee keer, dat was twee keer mis. Of één keer. En toen schoot ik raak, maar toen dacht ik van uh, even dekking zoeken. Daar is achter staan met T6. Um, ja, toen uh, dacht ik dat hij hier naartoe kwam. Om vervolgens. Want Ik hoorde hem schieten, dus ik zat daar verder Ik dacht dat hij hier omlaag zou komen. Maar hij bleek hier op iemand zijn aan het schieten. En die is ook uh, gewond geraakt. Ofwel dood uh, gebleven daarbij. Dus ze is even afwachten. Maar goed, de ambulance komt. Uh, zal uh, eerst hulp gaan uh, geven. En uh, aan een van. Aan alle twee en aan mij. En uh, ja, dan uh, is het dan even afwachten. Maar uh, dan is het voor mij einde dienst Ik weet niet of jullie nog zin hebben om die almu te zien Dat zal wel niet, zal niet veel, uh, ja, zal niet veel uh, Boeiends uh, te zien zijn Wel een reanimatie bij beide En uiteindelijk leven of dood en dat is het Dus ik ga jullie bedanken voor het kijken, ik hoop jullie een hele leuke video vonden En ik zie jullie heel graag bij de volgende Doei!